Nou, Silhouette Soft is eigenlijk een andere draadlift dan bijvoorbeeld de Happy Lift. Um, ja, en waarmee je eigenlijk verstrakking van de huid kan bereiken. En een liftend effect. Nou, het voordeel van de Silhouette Soft is dat het met kegeltjes werkt. En um, uh, het lijkt erop dus dat het een iets sterker... Um, uh, sterker liftend effect heeft dan bijvoorbeeld de happy lifts. Nou, het nadeel is, is dat je misschien in sommige gevallen die kegeltjes kunt voelen. Dus dat kan soms een beetje vervelend werken. Uh, verder is het ook gewoon een hele, best wel een dure ingreep. Uh, een dure ingreep waarin ook, uh, er ook soms wat wisselende resultaten kunnen worden bereikt. En uh, ja, dat maakt het soms, dat, dat is wel een beetje een nadeel. Nou, je gebruikt het met name voor uh, eigenlijk alles waarmee je het wil liften, en ik gebruik het met name voor de jukbeenderen en voor de kaaklijn.